Ze kan een studie studieduur aanpassen op basis van. Sorry, op duur op basis van een aantal jaren, op basis van uren per week. En op basis van het aantal credits. En dat kan ze zelfs per jaar kan dat verschillen. Dus eigenlijk is het, is het best wel makkelijk in gebruik. Dus. Nou goed, dat was eigenlijk onze presentatie. Mochten jullie daar vragen over hebben, of he, over, de, over onze oplossing, dan kunnen jullie altijd natuurlijk de vragenronde gebruiken zo direct. En anders uh, kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande e-mailadressen. Bedankt voor de aandacht. Bedankt allemaal bedankt voor de aandacht. Intelligence. Inmiddels zie ik dat Sam wat mensen toelaat tot de ruimte. Dag Ali. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. En dan kijk ik even naar onze vragenlijst en zie ik. Dat Marina als eerste een vraag wilde stellen aan de collega's van Intelligence. En dan uh, een vraag die we eigenlijk ook al uh, meerdere malen hebben, hebben gesteld: Hoe positioneren jullie zich in, als applicatie in het landschap? Dus werk je samen met een SIS? Um, is er ook een LTI-koppeling binnen LMS? Kunnen jullie ons daar wat meer over vertellen? Ja, um, ja IT Education is een, een studenteninformatiesysteem uh, gebaseerd op, op de basis van SAP. Dus het is een studenteninformatiesysteem en uh, we hebben koppelingen, dus interfaces met verschillende derde partijsystemen, zoals LMS ook. En een standaard interface waarbij het onderwijs en het plantonderwijs onderwijs altijd gecommuniceerd kan worden richting student via LMS. Uh, of uh, via een, een XML-output zal ik maar zeggen, waarbij een uh, standaard website van IT Education geleverd kan worden met een look and feel gebaseerd op het instituut zelf. Of dat ze gevoed kunnen worden door uh, ja, dat ze dan hun eigen website als het ware kunnen gebruiken voor het curriculum. Dus het is een, een studentformaat systeem op zich al. Dus als ik een student ben en ik zoek naar inhoud, waar zoek ik het dan in? Uh, de inhoud van de curriculum bedoel je dan. Hè? Precies. Ja. ja, dus dan ga je gewoon naar de website van, uh, van de instituut zelf. En bijvoorbeeld, uh, Universiteit van Amsterdam, ze hebben ook zo'n website die ze zelf hebben uh, ontwikkeld. Waar het dan gevoed wordt door onze XML met het onderwijsaanbod die in een CIS wordt aangemaakt. Die dan elk jaar kan aangepast worden, weliswaar. Hè, dus het curriculum. En waarbij de student dan naar de website van, van het instituut gaat en dan de opleiding selecteert of zoekt. En dan het in onderwijs kan bekijken. Maar dat, dat gebeurt niet in Intelligent zelf, Of wel? Dat, dat wordt altijd goed. ja. Dus de achterkant, achterkant is wel. Ja, education ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Um... ja en Ali, om, om aan te ronden, daar, daar is natuurlijk ja. wel een, een student zelfservice, waarin de student ook gewoon binnen IT Education, uh, binnen het curriculum kan, uh, kan zoeken. Hè? Dus daarin is dat ook beschikbaar. Dus die, die, die backend waar Ali het net over had, die, uh, die kan uh, een website voeden, uh, maar die, wordt, die vult ook gelijk de, de student zelfservice. service. Dus als een student wil zoeken naar een bepaalde module of een bepaald vak wat hij uh, wil volgen, uh, dan kan hij daar ook gewoon uh, zoeken. Dus, dat, dat zijn, dus die, diezelfde bron, zeg maar, die wordt gebruikt voor verschillende uh, outputs, zeg maar. En hoe ondersteunt, en hoe ondersteunt uh, Intelligence dan um, studeren in eigen tempo? Dus wat als ik wil versnellen of vertragen? Wat zijn de mogelijkheden dan binnen Intelligence? Hoe zie ik dat ik tegelijkertijd bijvoorbeeld meerdere eenheden kan volgen of juist kan vertragen daarin? Ja, uh, ja dus uh, ook in onze presentatie en uh, de demo die we al hebben samengesteld. Het, het, uh, het afstudeerprofiel, zoals we dat noemen, en het profiel die samengesteld wordt door de dus studenten zelf, is altijd een standaardprofiel, die aan elke student wordt toegewezen, enerzijds, en uh, anderzijds dus dat de student dat kan aanpassen. En de inhoud van zo'n profiel, dus dat ze dan een a kunnen aangeven van jaar 1, dat ze sessiecredits credits behaald hebben uit een groep van modules, verplichte modules uit jaar 1, dat de student die vakken dan eigenlijk daar ook kan zien en uh, kan selecteren. En naar gelang dat hij dan kan spelen met de lengte of de duur van zijn, uh, van zijn studie. Uh, of het aantal credits dat hij wil behalen binnen dat eerste jaar, uh, dat eerste curriculumjaar. Dat die modules dan ook getrokken kunnen worden. Of dat hij individueel aparte modules kan toevoegen. Volgens mij sluit uh, wat hij net zegt, ook met de vraag die Hannah had. Um... Ja. Hannah, wil je die eventjes oppakken voordat ik het dan... Uh... Ja, in um, ja, jullie... Uh, filmpje hadden jullie uh, lieten jullie zien dat jullie een uh, soort tool hebben waarbij je het aantal jaar van je studie en het aantal uh, uren per week kan variëren en dat dan uh, dat wordt verdeeld over de jaren? Um, en jullie zeiden net ook al dat jullie dus wel ook uh, een achterkant hebben waar, waarbij studenten kunnen zoeken in het curriculum van een onderwijsinstelling. Um, maar hoe zijn die twee aan elkaar gekoppeld? Want bijvoorbeeld bij mijn opleiding kan ik niet zomaar uh, zeggen van oké, okay, ik wil 30, jaar, uh, 30 uur per week studeren omdat ik gewoon vast zit aan pakken en verplichtingen en een BSA en dat soort dingen. Um, dus hoe ja, zit dat aan elkaar? Ja, uh, dus ik heb hier een lijstje voor mij samengesteld. We hebben, er is natuurlijk een vastgegeven, dat is het curriculum, wat het, uh, wat het instituut samenstelt. En die dan eigenlijk ook een onderwijsplanning gaat maken van, uh, dus, uh, ik zeg maar, die is elke maandag. Uh, tussen 10 en 11 uur vindt het vak introductie voor uh, uh, informatica technologie uh, plaats. En als die student, dus uh, dan heb je het instroommoment, wanneer de student binnenkomt. En het individueel studentenprofiel. Dus het profiel waar die aan standaard moet volgen. Uh, het standaardprofiel dat de student krijgt, die is afgeleid uit het curriculum, standaard. En vervolgens. Dus dat de student gaat spelen met de lengte of met de duur of met de studieuur per week, uh, dat die kan volgen. Die wordt, het uh, standaard profiel wordt nog altijd samengesteld of uh, als basis gehouden. Maar dat die vakken, dat altijd, dat eerste jaar vakken, dat algemeen van 6 credits ga ik vanuit bijvoorbeeld voor een propedeuse of voor een eerste jaar bachelor. Dat, dat die student uit die, uit die vakken... 60 credits, dat je daar kan kiezen van oké, okay, ik ga voor deze periode, voor het eerste jaar, wat zijn eerstejaarsvakken normaal zijn, ga ik het onderwijs uh, in, die pakken bijvoorbeeld, dat je zegt, ik ga dan introductie voor informatietechnologie uh, volgen. Uh, dus ja, dat het dat, uh, curriculum altijd de basis is, dus het is altijd gelinkt naar het curriculum van de... Van, van, je kan niet zomaar uh, zeggen van ja ik weet niet wat ik moet doen. Dus die ziet wel het set van modules altijd wel zichtbaar. En dat die daar dan kan selecteren van ja, ik kan toch deze wil ik eerst doen en, en uh, de andere vakken van het eerste jaar wil ik dan wat later doen. Uh, ja, maar, maar ik zie nog niet helemaal voor me um. Hoe dat dan, want in dat scherm had je gewoon, bleek het eigenlijk alsof alles mogelijk was? Alsof... Ja, ja, ja, dat scherm is eigenlijk puur gebaseerd op, uh, op het verlengen of verkorten van, van het uh, profiel. Dus waar die, wanneer de student wil afstuderen. Uh, de maar dat is niet, het, het uh, bakkenboekpakket, zal ik maar zeggen, dat is daar niet gepresenteerd. Hè? Daar hebben ze de studenten een andere zelfservice voor, waar die dan ook wel uiteraard gaat kijken naar het absurde profiel wat voor die student individueel, hè, hij zelf of zij zelf, heeft samengesteld. Dus uh, het is niet zo één groot uh, self-service wat de student van alles moet doen. Dus die heeft een uh, self-service, ja, in onze presentatie of de demo was ook zo'n launchpad, uh, die, we, die we noemen, uh, dat dus zo'n pakket of een, een soort app die dan eigenlijk alle kleine tiles, alle kleine apps kan selecteren. Je zegt, ik ga mijn studie verkorten of verlengen, maar nu ga ik mijn bakken boeken. ...die gebaseerd is op mijn uh, profiel, op mijn individueel profiel. Dus dat profiel is meer een soort leidraad... ...die je dan kan gebruiken om je vakken te kiezen? Ja, en, en dat, ervan... is, dat is altijd dan als basis. En die krijgt een versie. En die student kan dat uh, in de loop van de jaren... ...of zegt hij van, oh, ik heb nu toch wel meer tijd over... ...dus ik wil het wel verlengen. Uh, dat dat eigenlijk altijd het profiel jouw referentie is... ...wanneer de student gaat afstuderen. En we hebben nu ook in onze uh, pipeline... Een uh, ontwikkeling we ik ook heel veel internationale universiteiten, waarbij andere universiteiten internationaal, zoals in Engeland, te zeggen, uh, ja, eigenlijk we, hebben we nog geen profiel vast voor een student, individueel profiel. We is zo, zo flexibel, ik, ik leg het daar helemaal uit om de flexibiliteit te tonen. Dat ze zeggen van, ik laat die student maar eens doen, en uh, die gaat dan pakken boeken en die is heel flexibel met pakken boeken, maar pas op het einde zegt hij van, ja kijk, met het pakken, met die vakken, wat je hebt geboekt of gevolgd of behaald. Uh, daar kun je diploma X mee behalen. Dus een bachelor diploma of een ander diploma. Uh, dus aan de hand daarvan. En die flexibiliteit is altijd centraal. Dus het afstudeerprofiel is centraal. Oké, okay, Ik volg mij even Marika nog een vraag die doorgaat op de flexibiliteit als er nog tijd voor is. Um, ja, uh, nou in de video wordt niet echt duidelijk besproken hoe curriculumverandering uh, bij jullie werkt. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Uh, curriculumverandering, dat kan elk jaar voorkomen, daar is inderdaad weinig over gesproken. Uh, maar het is, een, uh, zoals ik daarnet ook zei, dus dat is er ook een versie die heel belangrijk is. Elk jaar wordt een, uh, in principe wel bij curriculum uh, aangepast. Dus uh, we hebben een standaard curriculum bij een, een opleiding die altijd drie jaar of vier jaar is met een progneuse samen. En uh, ja, de, de inhoud kan natuurlijk wel uh, veranderen. Uh, de modules kunnen veranderen, de naam van de modules kunnen veranderen voor, uh, voor studenten die dat volgen. En er is ook een historie, en daar werd ook een eerdere vraag gesteld aan de uh, indicators: uh, dat, dat de historie altijd wel zichtbaar is voor de student. Wat het vak vorig jaar euh, euh, noemde, of wat de naam vorig jaar was, of het aantal credits die dat vorig jaar was, die is nu ook nog zichtbaar. Het aantal behaalde credits van studenten die blijven natuurlijk wel behouden in hun curriculum en de nieuwe die worden gewoon aangepast. En er is ook een notificatiecentrum, uh, in IT Education waarbij een, een nieuwe publicatie van een, van een curriculum de student op uh, de hoogte wordt gesteld uh, van, hey, er is wel een curriculum aangepast aan jouw opleiding uh, die dan uh, kan bekijken uh, welke nieuwe modules zijn en, uh, dus de naam van de modules op aantal credits wat je dan nog moet behalen voor, voor de komende jaren. Oké. Okay. En um, nou ja, bij jullie, met, het, met dat schuiftoeltje ook waar het net over ging. Uh, leek het een beetje alsof je aan het begin van je opleiding al het tempo voor ieder jaar moet kiezen. Uh, nee. Maar dat is niet waar, of wel? Nee, nee, niet ieder jaar. Je kunt op elk moment, uh, dat is althans ons, ons uitgangspunt, je kunt uh, ieder moment tot wat je afstudeert. Uh, uh -huh. Toch dat je afstudeert, kan je profiel of je afstudeerprofiel wel flexibel zijn en dat kan je op elk moment doen. En in het begin zegt die student al van ja kijk, want ja, het eerste jaar kan je misschien al, al een idee geven aan een student van wat hij eigenlijk het eerste jaar al kan doen. Dus daar wordt hij al uh, bepalen dat hij niet het standaardprofiel van 60 credits per jaar wil doen, maar dat hij zegt van ik heb maar tijd voor 30 credits per jaar. Uh, uh -huh. heel, heel sunnier uh, gedacht. En dat hij vervolgens zegt, ja, ik kan toch wel nu de volgende jaren kan ik wel versneld doen. En dat kan die ook nog aanpassen. Kan dat ook uh, gewoon gedurende het jaar of kan dat alleen aan het begin van ieder jaar? Dat kan door het jaar ook. Dus er is, er is okay. niet een, uh, zal ik maar zeggen, een uh, middel van, van IT Education dat zegt van, ah, we, we, we sluiten het op een bepaald moment. Dat kun je wel doen. Dus er zijn, er zijn allemaal instellingseisen die zeggen van, ja, kijk, eens... Als het curriculumjaar is begonnen, dan willen we het sluiten. Prima, dan wordt het gesloten. En anders blijft het over. Het is puur. Uh, keuze aan de instelling zelf. Oké. Okay. Mooi. Even op dat studentperspectief, even naar de, naar de instelling inderdaad. Uh, de planmodule, daar wordt uitgegaan van, uh, van credits en van contacturen. Uh, wat voor eisen stelt dat aan de instelling op het gebied van standaardisatie? Uh, geen. Uh, want. Dus het standaardprofiel, want daar gaat het juist om, een in use-case de, in de dat was gebaseerd op dat zei dat we niet voor elke student natuurlijk een individueel profiel willen samenstellen. En het standaardprofiel van de instelling zelf, die dan eigenlijk gebaseerd is op het uh, curriculum van, van een opleiding, dus die wordt samengesteld en ik verwacht aan een student dat die elk jaar sessietredders moet behaald hebben uh, en alle verplichte vakken moeten behaald zijn. En dat zijn de instellingseisen, ja, als het ware, voor die opleiding. En vervolgens komt die student en zegt van ja, maar ik kan die 60 credits niet gaan doen, dus ik wil het verkorten. En uh, dus die, die verkorting, dat, dat als je zegt met, met, met 30 credits uh, dat je voor het eerste jaar kan doen, ja, dan wordt dat eerste jaar gesplitst over twee jaren. Dus dan moet je eigenlijk die credits van 60 in twee jaren behaald hebben. Uh, dus ja, dat dat, dat eigenlijk als, als basis en de student zelf maakt zijn eigen individueel profiel. Daar komt een instelling niet aan te pas en zegt van ja, jij als student, ik ga toch dan ook inderdaad hetzelfde zelf moeten doen. Dat gebeurt niet. Dat moet dan door het systeem zelf gebeuren en met een uh, voorschanscontrole kan dat altijd opgevolgd worden. Helder. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken uh, en ook je collega voor uh, deze antwoorden.